The seven day of Christmas, my baby to me. Hallo allemaal. Nou, dit is mijn eerste vlogmus. Um, uh, lekker op tijd begonnen, Lotje, want het is inmiddels al halfwege december. <laughs> maar goed, uh, het is nooit te laat om nog mee te doen, denk ik dan. Dus, uh, dit is mijn eerste vlogmus. En zoals jullie zien, heb ik een hele mooie kerstboom hier achter staan. Maar die mist eigenlijk nog wat cadeautjes, want nu staan er echt heel zielig. Nou ja, um, even kijken. Er dus staan maar echt twee cadeautjes onder. En uh, bij ons in de familie doen we altijd loodjes trekken. Dus ik ga zo even de stad in om nog wat cadeautjes te scoren. Uh, om die boom iets voller te maken. Dat ziet er een beetje zielig uit op dit moment En uh, ik heb dus heel veel uh, inpakpapier alvast gekocht gisteren. Uh, ja, een stuk of ja, tachtig rollen. <laughs> dat is bizar, maar uh, ja, een voorbereid mens telt voor tien. <laughs> Dus uh, inpakken kan ik wel, maar nu de cadeautjes nog. Dus daar ga ik even voor in de stad kijken. En ze hebben hier in Arnhem allemaal standjes door heel de stad. Dus dat is wel leuk. ja, uh, yeah. dus uh, ik ben benieuwd of ik wat leuke dingetjes kan vinden. Maar het is zo koud. Dus vandaar dat ik uh, al helemaal aangekleed ben en voorbereid op dit weer. Uh, anyways, uh, ik laat zo, straks wel eventjes mijn uh, voorraad cadeautjes zien. Als het is gelukt tenminste. Zo, so, nou, het is gelukt. <laughs> Ik heb uh, wat cadeautjes kunnen verzamelen. Dus als je nog uh, ideeën zoekt en een beetje inspiratieloos bent van oh, wat moet ik nu mijn familie en vrienden geven voor kerst. Dan heb ik nogal wat tips voor je en ik zal even mijn cadeautje met jullie delen. En aangezien niemand van mijn familie echt op YouTube zit, kan ik gewoon lekker vertellen wat ik allemaal heb gekocht. Dus dat is heel makkelijk. Oké, okay, wat ik altijd heel erg leuk vind om te geven zijn happy socks. Happy socks zijn super leuke sokken voor mannen of vrouwen. Maakt eigenlijk niet uit. Wie houdt er nou niet van een warm paar voeten in de winter? Dus happy socks is echt een top cadeau. Um, wat ik verder heb gekocht is een secret card holder. Weet je waar je al je pasjes in kwijt kunt? Um, een dagcreme. Kun je natuurlijk ook nooit zonder van The Ordinary. Dat ik bij Dobras heb gekocht. Wat heb ik nog meer gekocht? Ehm. Um, ja, je kunt het niet zien, want het is allemaal ingepakt. Ik had al die rollen in papier, had ik helemaal niet hoeven te halen. Maar goed, een boekje voor mijn nichtje om voor te lezen over Kerst, heel schattig van Nijntje, heel leuk. Wat heb ik nog meer gekocht? Oh ja, mijn ene zus is zwanger, dus ik heb een pakje gekocht voor de baby als die geboren wordt in januari. En wat ik verder nog eigenlijk ook al heb gehaald is voor mijn moeder een ketting met ja van een bepaald van een bepaalde serie waar ze ook wel de oorbedden van had. Ik dacht chill. Ik vind sieraden altijd super leuk om te geven. En als je iemand beter kent is dat zeker ook um, ja, echt een, een mooi cadeau. Maar het is natuurlijk wel persoonlijk. Sieraden geef je niet zomaar aan iedereen. Dus je moet wel een beetje zeker zijn van de smaak van diegene. Maar dat vind ik ook altijd heel erg leuk om te geven. En um, wat ik vaak voor mijn vader koop is... Een stroptas of zo. Of um, ja, een, een sjaal voor zijn jas. Dat vind je ook altijd heel erg leuk. Dus dit zijn eigenlijk cadeautips die ik voor jou heb. En um, wat ik ook eigenlijk elke dag moet doen, is een vakje openmaken van mijn adventkalender van Douglas, die hier staat. Elke dag kun je een vakje openmaken. En dat helpt me echt zeg maar, om de winterdagen door te komen. Want het is echt het lichtpuntje van de dag. Best wel erg, maar um, nu mag ik weer een vakje openmaken, dus dat gaan we even doen. Ik loop zelfs een dag achter, want dit is van de 14e. en dat was het gisteren en die heb ik dus niet opengemaakt. Dus dat ga ik nu proberen, uh, maar het is echt een hel om deze dingen netjes open te maken. Ik weet niet eens waar het beginnetje, oh hier, hoe zit het beginnetje? Oké, okay, jongens. Het is gelukt. Ik heb hem een klein beetje kapot gescheurd, zoals jullie kunnen zien. Maar uh, dit zat erin vandaag. Een hibiscus en macadamia oil handcream. Uh, super schattig en perfect voor in je tas. Ik vraag me af, waar is dan... Oeh, dit is nummer 15. Deze is dus van vandaag. Die gaan we nu even openmaken. Oké. Okay. En wat is het? Ah, masker van Douglas. Soothing mask. Ik ken het niet, maar... Nice, ik ben benieuwd. En als jullie willen weten wat ik tot nu toe al heb wat ik heb gekregen uit... Oh, sorry voor de pijnhoop. En dit is eigenlijk wat er tot nu toe op de andere dagen in zat. Uh, nog een andere handcreme. Een nagellak. Uh, Vierdelig nagelvel, nou, Een maskertje dan van vandaag. Een ampul voor je gezicht. Nog een andere nagellak. Een, bord, een topcoat en een basecoat in één. Ehm... Um, Make-up remover. Een lege reis case om crempjes mee te nemen als je op reis gaat. Een tasverstuiver, wat ook wel heel handig is. En een beautyblender. Dit is tot nu toe best wel chille cadeautjes. En uh, het is echt een feest om ze elke dag weer uit te pakken. Dus ik ben benieuwd wat ik er morgen weer uit ga halen. Dus uh, ja, ik hoop dat ik jullie een beetje heb kunnen helpen met cadeau-ideeën. En um, ik ga proberen meer uh, vlogmas video's te maken. Dus. Uh, ik zou zeggen, nog een hele fijne avond. En als je zelf nog cadeautips hebt, deel ze dan hieronder in de, in de comments. En abonneer even op mijn kanaal als je dat nog niet hebt gedaan. En dan tot snel. Doeg!